Goedendag, welkom bij een klein demonstratiefilmpje van producten die wij verhuren bij Rent. Het gaat vandaag over prikkabel. Prikkabel met allerlei verschillende mogelijkheden en verschillende lampen. Wij hebben verschillende mogelijkheden en verschillende lampen. Dit is een voorbeeld van matte lampen die je op een hele mooie manier kunt gebruiken. Eventueel met een handdimmer ertussen, waardoor je een uitstekend mooie sfeer kan creëren op jouw evenement. Volle stand en als je het dimmer naar beneden toe gaat... Dan kan je hele mooie gloed creëren. Prikkabel met matte lampen te huur bij Leeborent. Gaat tot de volgende keer?